Dit is Susanne Koster. Ze heeft haar moeder net verloren, maar tranen laat ze niet. Ze is nooit met respect behandeld door haar moeder. En nu woont ze alleen, in dit penthuis. Hoe gaat ze het overleven? Ze heeft geen werk, geen idee wat ze moet betalen per maand. En weet niet eens of ze deze maand al kan betalen. Met die woorden te hebben gezegd, slopen de tranen over haar gezicht en begon ze te beseffen dat ze alleen was in deze grote boze wereld.